Kijken naar een nieuwe Familie Romein Pokémon unboxing op uitpakken. Hè? Nee. Want wat gaan we uitpakken? De Pokémon spel. Yeah. De Pikachu V collection box. En die hebben we gekocht bij René Cards in Naaldwijk. Een topwinkel. En ja, we gaan eens kijken. Wat zie je allemaal? Mm, Pikachus. Een Pikachu V-kaart. Een kleine V-kaart. Er zit een grote, uh, huge kaart in. En vier Shining Fates pakjes, zo te zien. En dan gaan we hem mooi openmaken. Hè? Dan gaan we dit zo, hier. En je maar je vingers dus doen. Heel goed. Rustig openmaken. Oh, wat gaat dat zwaar. Wel oh, mee. Ik kan dat niet alleen. Echt super cool, deze. We hebben een grote kaart die natuurlijk mee naar mijn collectie gaat. Mag jij hem eruit halen? Plasticje. Laat jij eens kijken en zien wat we allemaal hebben. Wow. Wat hebben we hier? Dat is een grote Pikachu kaart. Oh, zakjes. Shiny. dat is ook wel vet. Hij shined helemaal. Die is voor de collectie. Kijk, er nog eentje. Wat heb je daar? Oh ja, die is voor... Uh, die mogen jullie invullen. Doe ermee. Ik zal even uh, de vinger zo. Scannen maar. En er zijn nog zakjes. Doe plezier ermee. En zakjes. En de deze zit er haar. ook in. De Pikachu Shiny. Een 190 HP. Is die rare? Wat is die? Hij is volgens mij niet rare. Ik heb een beetje hulp nodig. Je hebt een beetje hulp nodig. Nou, dan doen we de onderkant. Ik doe niet uh, die trucjes met allemaal verwisselen. Maar je kijkt gewoon vanaf bovenaan de stapel wat we hebben. Ga maar kijken of hier. ...shiny's tussen zitten. Nou, ik ga er ook eentje openmaken. Ik ben ook benieuwd wat erin zit. Heb je m? Een rollet! Oh, ah. ik heb nog een. Oh, je hebt nog een. Voor de kijkers. Alsjeblieft. Mogen oh, jullie gebruiken? Weet. Wat heb jij? Deze. Een Deze. energy card. Laat maar weet. hier neer. Wat is dit? Een rotom? Zeg dat goed? Oeps. Een rotom. Kijk eens hier. Niet dicht bij mijn gezicht, toch? Een roulette. Hé, hey, dat is van Rotom. Nee. Kikken. Roulette. Wat hebben we dan meer? Jij mag ook eentje. Moet ik ook eentje? Een cuvant. Ik heb een cuvant. ik heb dit van Wat heb bucket. jij? Dit dus was eerst oh. deze en toen was hij een deze. Weet je wat we hebben? Ja. Weezing! Laat we zien. Niet buigen, niet buigen. A rare Racing, die is money waard. Hoe was die waard? Hij was getransformeerd. Oké okay dan. Die was getransformeerd in dit. Ja. Wat is hey, dit? Deze wat ik van dit filmpje zag. Nicket. Nicket. Ja van dit filmpje. Wat is dit? Buizel Ook heel leuk. Kijk Een morpeko! <coughs> hey, Ivy. Die is cool, maar je hebt nog meer toch? Ja. Je hier nog een zilveren, een groogie. Yes. Geen rare. Come on, he's come Nou, maar die gaat wel naar het rare mapje. Wat is dit? Oh, voorzichtig wat er mee doen hè? Een kramoran. op zijn Frans gezegd. Wat is dit? En dit is een trainerkaart. Volgende, nu ben ik aan de beurt. Wat gaan we krijgen? Een tchultel. Zoiets. Jullie vinden het goed kunnen zien. Een Janma. Een Morpeko. Een Heavy weer? Ja. Weer een Heavy. Een Vellings. Dat is deze keer. Die gaan we straks eens checken. Kijk hoe mooi die glinstert. Een Janmega. Een Janmega. Een energy card, een key of zo. een tropius. een gym trainer kaart en voor jullie, voor de online game, nu ben ik aan de beurt, nu ben, ben jij aan de beurt, heel goed gewacht, maak ik hem weer open, zullen we hem aan deze kant openmaken, je zou verwachten dat de kaartjes hier met de voorkant zitten, maar niets is minder waar. Achterkant zit daar. Oh, ik heb ook zo eentje nu al. Ja, nou leg die oh, maar hier. Oh, ik heb er ook okay. even. Oh, nu ga jij de onderkant. Vulling. Oh. Een vulling voor de trade card game. Veel plezier ermee. En wat heb jij? Maak je wel deze ook. wat is guy. Een <laughs> ball Een ball laat zien. laat zien. Een masker. Een ball guy. <laughs> Wat heb je nog meer? Een trainerkaart. Rusted sword. Oh. Zo Fat Trapinch. Oh, kijk eens wat voor page. Zo, 60 HP. <coughs> en als jullie ook even blijven kijken zien jullie dat wij ze zo hier in de mappen gaan doen. Want ze horen allemaal een map thuis. Dit is een... Janma. Janma. Lekker. Ik ben benieuwd naar die shinies. En hier weer. Een shiny. Let me see Brian. Dat is een Luxio met 90 HP. Kijk eens. Oh. Een Energy Card. Boom. Wow. Psychic. Deze. Ja. Vet cool. Dat is een Alcrummy V Max van 310 HP. 90. Rare. 073 over 072, dat betekent dat deze centjes waard is. Deze. Deze was getransformeerd in Een vlootsel. Ja. Ook wel heel uh, commando. Hey, ik heb weer die L. Ik heb weer die hebt weer die L. Oh jij hebt nog een kaartje. Shinx. We hebben Shinx. Cool. Papa heeft nog een pakje. Wil je ook weten of daar wel een leuke kaartjes in zitten? Dat ja. Dan gaan ze zo goed opmerken. Een Gossifleur. Leuke bloem. Lijkt een beetje op een vrouw. Ziet er ook uit als een mooie bloem, hè, mama? Keknea. Een soort cactus. dat is Het zijn allemaal nieuwe generaties volgens mij. Cute Een Heavy. Hé. Nee. Weer een ivy. Ja. Deze, deze ging gewoon. Een Naked. Weet je, ja? ging gewoon niet bevraven, want die mevrouw van het team wat ik? We gaan naar zijn Ja, wij kijken heel veel Pokémon. En het uh, trekkel. maar dit is wel een speciaal. Ja, deze Shiny. trekkel Shiny. 90 HP. Come on. De Celebi. Gaat <kluh> het, jongen? Ja. Jij moet weer puffen, zeker. Zo meteen, ja. ja. En een Energy Card een trainerkaart, een gym, gymtrainer en dan een Luxio kaart, 9 ja. HP en als laatste heb ik hier een Tetrix, nou, ja. ik ben in ieder geval blij met en een vulling, die mag je wel voor de camera laten zien. Ja. Nou, we gaan de kaartjes inpakken in de mappen. Wil je lekker erbij zitten? Ja. Een pikachu. Ik vind hem wel heel mooi. Zo. Nieuw en heel veel hoor. Ja, ik heb heel veel kaartjes. <laughs> Kijk, en dan gaan we deze erin doen. Maar die Wiesling die is niet zo vet. Ook wist hij niet veel centjes waard. Hij is wel heel mooi. Doe wel een paar hierin doen, oké? Okay? Ja, die gaan we even in de mappen. Ik denk dat we deze hier Even wachten. Eerst de specials opbergen. Dan gaan we deze, Dan gaan we eerst kijken waar wat bij hoort. <hijen> ik heb veel meer kaartjes te doen. Hoor. Maar dat ga ik bij de volgende afleveringen met jullie doen. Ik heb hier bijvoorbeeld nog een, uh, alle kaartjes. Je moet allemaal kaartjes. Die moeten allemaal aan de mappen. Dus dat gaan we lekker met z'n tweeën doen. En de kijkers erbij. ga je doen? Ik ga doe naar binnen. Ah, oh, hij gaat naar binnen. Dan doe ik het even alleen afmaken. Zeg je de kijkers nog een dag? Wat doet deze dan? He? Wat doet deze afstandsbediening? Die kan het licht hier ook aanzetten. Ga jij maar even puffen, schat. En dan hebben we Nick het nog een keer. En dan zijn we door deze kaartjes heen, dan hebben we dus de mappen aangevuld. De achtste generatie. Hoppa. En dan gaan we zo die nog even laten zien. Nou, oh, gaan eerst de trainerkaartjes met trainerkaarten dikst doen. Dus nog een keer. Pokémon Trading Card Online Game kaartjes. Codes is nummer 1. Even goed houden met de weerspiegeling. Geniet van de kaartjes. Enjoy. Geniet ervan. Hopelijk zitten er een paar goede decks bij. Ik hoop dat jullie hier ontzettend veel aan hebben gehad. Um, ja, laat weten of jullie hier kaartjes tussen zien. Die jullie mogelijk uh, zouden willen ruilen. Binnenkort uh, zal ik allemaal foto's op uh, de Facebook van familie Romein NL zeggen goed. Nou, in ieder geval, ik zal op onze Facebook pagina uh, foto's plaatsen van de verzameling die we nu hebben. Bedankt voor het kijken. Vonden jullie deze video leuk? Druk even op het duimpje hieronder. Druk even op abonneren en vergeet niet dat belletje in te drukken als je op de hoogte wilt blijven gehouden worden over welke video's wij plaatsen op een dag. Hey, tot de volgende. Later.